Ik ben hier met Stan Hecht van Outflank, onder andere gespecialiseerd in red teaming. Stan, hoe kijk jij aan tegen de huidige ontwikkelingen van ransomware? Ransomware is big business. We kennen de omzetcijfers van een aantal criminele groepen die zich ermee bezighouden. Dat is bijvoorbeeld een groep die heeft het afgelopen jaar bijna 300 miljoen euro verdiend. Dus dat is echt, echt heel flink. En als je gaat kijken naar de aanpak van ransomware, dan moet je jezelf drie vragen stellen. Vraag 1 is, waarom komt de ransomware bij mij aan? Dat betekent, je moet de delivery kanalen van die ransomware onderzoeken. Met name e-mail en web en dan goed naar je filters kijken. Vraag 2 is, waarom kan die ransomware zich nestelen in mijn systeem? Tips en trucs over hoe je je besturingssysteem beter in kunt regelen, zodat die ransomware zich niet kan installeren op jouw systeem. En ten derde, waarom doet die ransomware mij pijn? En dat betekent dat je met name gaat kijken naar zaken als rechten, autorisaties op netwerkschijven waarom dat die ransomware daarbij kan. Drie simpele vragen en die vormen een goede aanpak voor ransomware. Stan Hecht van Outflank. Zeer bedankt.